Rogier, een gummy smile. Ja. Ik heb echt geen idee, vertel. Nou, oké. Okay. Een gummy smile is dus niet kauwgum. Nee. Absoluut niet. Maar als je een gummy smile, Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een beetje. Ik vind het zelf niet zo storend. Als ik zo doe, dan zie je mijn tandvlees. Ah, ja, en, ja, ja, En sommigen hebben gewoon een, gummy, ja, hebben een gummy smile. ja, Dat ziet er soms gewoon niet zo heel aantrekkelijk uit. Nee, dan... ik, ik weet wat je bedoelt inderdaad. Ja, ja het je het uitlegt... Maar wat, uh, en als ze dat hebben? Ja, nou, als ze het hebben, is er een oplossing voor. Uh, dat is eigenlijk twee, ja, een klein beetje botox mm -hmm. uh, in hier. Dat is een bepaald spiertje, dat trekt het, dat is bij, hun, bij mensen met een gummiespaal overactief. En die kan je heel goed ontspannen en dan trekt het eigenlijk naar beneden. Nou, er zijn ook wel wat alternatieve behandelingen die ik zelf niet uitvoer, dan moet je ook bij de tandarts of bij de kaakschirurg zijn. Dan wordt er okay. een bepaald uh, dingetje doorgesneden. Ik vind dit eigenlijk best wel een heel goed alternatief. Ja, maar dus hier wordt botox ingespoten en dan ontspant de spier door de botox? ontspant de spier en dan gaat het natuurlijk niet helemaal hangen. Mm -hmm. Maar uh, bij het lachen blijft de lip gewoon op zijn plek. Oké. Okay. En hoe, uh, wat kunnen ze verwachten? Hoe lang blijft het resultaat? Nou, het punt is, is uh, het resultaat is ongeveer drie maanden of langer. Uh, maar wat ze wel moeten realiseren, is als het de eerste keer is, is doe het altijd heel voorzichtig. Want het punt is, is, is uh, het is niet zo heel veel botox. Het is ook niet zo heel duur. Het is mm -hmm. rond, de, rond de 80 tot 100 euro. Uh, en, uh, maar je moet dat uh, wel heel voorzichtig, voorzichtig. doen. Want het punt is, is ja, je wil ook niet dat er opeens allerlei andere dingen niet meer gaan werken. Nee, dus het lijkt uh, me dat, niet moet de, dat moeten mensen wel begrijpen. Oké, okay. dus als je last hebt van een smile, en dat is dus dat je je tandvlees kan, uh, kan zien, dan kan je Botox inspuiten hier, de spier ontspant. En in het begin doen we dat heel voorzichtig um, om te kijken wat er gebeurt en dat er dus geen andere uh, dingen gaan ontspannen die niet moeten ontspannen. En dan blijft het uh, een jaar, zei je hoe lang? Nee, niet een jaar. Half jaar. Um, nee, drie maanden. Drie maanden? Drie maanden okay. en het kan oplopen tot een half jaar, tot ja, een jaar. tot een jaar. Dus drie maanden in ieder geval uh, weg. Nou, dankjewel. was weer duidelijk. Dank je.